food inspiration is in Ede, het middelpunt van Nederland, maar misschien wel de hoofdstad van de food in Nederland. We staan hier voor een buurtcentrum waar elke week een bijzondere activiteit plaats heeft. Kinderen koken voor de buurt. Nou, in een tijdperk van individualisering blijkt food de grote verbinder te zijn tussen mensen. En daarom nemen we er een kijk. And the we eten vandaag de rijstsoep met kippenkerry en basmati-rijs, doperwten, tomaten, salade en als toetje hebben we dubbel vlam met slagroom. Ik vind het leuk om hier te koken omdat het leuk is om dingen te snijden en te wassen en dat het eten lekker ruikt. Koken voor de buurt is in het kort dat kinderen van de basisschool een maaltijd bereiden, ...samen met vrijwilligers voor mensen uit de wijk en dat doen ze elke donderdag. Kinderen uh, leren door uh, hier vrijwilligerswerk te doen dat ze iets kunnen betekenen voor andere mensen. En uh, We hopen dat daarmee ook kinderen in hun latere leven dienstbaar blijven aan de samenleving. We werken hier normaal met drie koks ja uh, nou, de kinderen ja, we leren ze een hoop eigenlijk basiswerk wat betreft ook het snijwerk en dat is dus ook een beetje handig worden met messen dat ze mama en papa thuis ook kunnen helpen met uh, met snijen hè? en eventueel nou, ja, zusje dan achter me ziet ze zijn het afwassen ja, en uh, ja, we proberen zoveel mogelijk uh, toch wat bij te brengen stapje voor stapje ik vind het leuk om hier te koken omdat het het heel gezellig is en het je ook heel veel van wat geleerd. Het zijn uh, uiteraard ouderen uit de wijk die veel aan komen. Dat is een vrij trouwe club. Uh, het zijn mensen van de RIBW, dus die uh, zeg maar begeleid wonen hier in de wijk. De kleinkinderen komen vaak mee. Uh, het zijn de ouders van de kinderen die, koken, die komen. Wat hier zo leuk aan is, dat is dat uh, we elkaar hier hebben leren kennen. Het eten is natuurlijk heel lekker, maar ook de gezelligheid daaromheen is ja, voor ons heel belangrijk.